Goedemorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, zijn we weer zondagmorgen, praat. lekker gelopen. Oh, raam begint al te slaan. Ik uh, ben wel later begonnen, begonnen vandaag met lopen, we waren vandaag vrij van het voetballen, uh, Nou, in zover vrij is afgelast. Er waren wat uh, dingetjes, dus de uh, wedstrijd is afgelast. Uh, ja, dan blijft er uh, tijd over, kan ik iets later uh, beginnen met lopen. En uh, op zich kwam er wel uh, goed uit, en nou, zoverre. Uh, gisteren we bij uh, kennissen, die uh, ging met het bedrijf uh, Overhuizen, of tenminste met het magazijn van het bedrijf Overhuizen van Nijmegen naar Kuik. En dat hebben ze gevraagd om uh, mee te helpen. Nou, gisteren hadden we in ieder geval met de dames, omdat we gewoon vrij waren. Uh, aanstaande maandag heb ik een bigwarswet, of dan morgen een bigwarsstrijd. En ja. Uh, yeah. Dus toen kon ik mee helpen om het magazijn te gaan verhuizen. Nou, hebben we in de keuken gestaan dat het magazijn uiteindelijk komt. En dan is het de wagens ontvangen. Dus er zal drie bakwagens en één vrachtwagen lopen. Nou ja, en dan is het aankomen, uitruimen, het magazijn neerzetten. Of in het magazijn neerzetten en dan de volgende. En dat ging de hele dag door, van s morgens 7 tot, eh, tot 5 uur. 5 uur waren we klaar. Dus het was netjes en 10 uur tijd. zo'n dus flink magazijn overhuizen met allemaal meubels, tafels, stoelen, banken, eh, salontafels, eh, noem maar op, alles. Een hele rattenplan. En dan eh, merk ik toch wel dat er eh, wat spiertjes gebruikt worden die je normaal gesproken niet zo heel erg vaak gebruikt. En dat is dan, uh, <laughs> dat is dan ook wel eventjes uh, een raar gevoel dat je dan uh, op, andere, op bepaalde delen van je lichaam wat, uh, ja, wat spierpijn hebt. Kent beuren. Goed, uh, ook heeft het natuurlijk een beetje invloed op, uh, op het lopen uh, nu, want uh, uh, uh, je hebt toch een behoorlijke fysieke inspanning uh, geleverd. Dus ik heb vandaag eh, maar vier, ja, jammer vier rondjes vandaag de tijd ook niet al te best, maar ik heb ze wel gedaan. En daar gaat het om. En daar gaat het om dat ik toch die morgen prim blijf houden. Zoveel mogelijk. Daar ik even kijken of ik nog wat oefeningen kan doen. Nou, en we zijn natuurlijk eh, vandaag ook weer eh, de familie 1, Max, die vanmiddag moet. Oh en mijn zoon gaat een weekje op vakantie. Vanuit school gaan ze een weekje naar Gran Canaria, dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat vinden. Het is dus niet de eerste keer dat hij weg gaat met school, maar wel de eerste keer voor een hele week. Hij is dus een keer weg geweest met een weekendje naar Parijs. Dat is op zaterdagmorgen vertrekken en op zondagavond terugkomen. Maar nou is het echt uh, vanavond uh, of vanmiddag uh, moeten we hem uh, naar Wezen brengen, Vliegveld in Duitsland. En dan uh, volgende week zaterdag of zondag, nee volgende week zondag komt hij terug. Dus een hele week. ben benieuwd. Wel uh, heel veel uh, activiteiten die gepland staan. Hij doet uh, natuurlijk de uh, be opleiding uh, bewegingsagoog. Dus heel veel uh, met uh, sport en spel, uh, ook samen uh, dingen doen. Dus, uh, ik ben benieuwd. Kankenaal, ja. Ik ben er nog nooit geweest. Natuurlijk wel een keer in Spanje en zo, maar ja, ja zelf niet. Maar ja, benieuwd wel. Nou, de rest van de dag, rustig aan, een beetje chillen. Een beetje, ja, kleine dingetjes doen thuis dadelijk. Misschien nog wel. Uh... Ja, ik weet het ik weet niet. Ik was, de, de planning had ik uh, gevraagd om misschien naar, naar Utrecht uh, te gaan. Ja, dat kan dus niet, omdat we uh, de Dunkerweg moesten brengen. Zou dus we even naar schoonvader kunnen gaan, naar Utrecht. Maar uh, ja, dat moeten we allemaal weer een andere keer doen. Het zei zo. Als daar weer uh, zeggen van uh, scholen moeten we dicht, ja, dan uh, hebben we ook weer wat minder uh, druk op het werk. Als het kantoorpadje dicht gaan, ook minder druk op het werk. Dus ja, maar goed, wij blijven wel het werk houden. Zoals ik al uh, een paar keer heb aangegeven en uh, mijn zondagmorgenpraat, het werk wat ik uh, doe blijft gewoon, uh, blijf gewoon doorgaan. Uh, er, zijn, uh, er zijn gewoon mensen, die hebt gewoon een papier nodig. Uh, uiteindelijk als je een contract hebt met schoonlopmatten, ja, die worden uiteindelijk ook gewoon vies. Misschien wel iets later vies, maar ze worden ook gewoon vies, moet ook gewoon gewisseld worden. Dat staat in het contract. En dan moet je er gewoon aan, aan het voldoen. Zo simpel is het gewoon. Maar goed, uh, daar gaan we eens even, even afwachten hoe dat er verder gaat lopen. Dus voor de rest uh, zou ik dan in ieder geval zeggen van fijne zondag nog. Uh, Afhankelijk natuurlijk van wanneer je kijkt, houd het op. In ieder geval. Um, ik hoop dat je in ieder geval nooit van dit praatje. Niet al te ingewikkeld praatje vandaag. Ik wil het toch niet ingewikkeld maken. Ik wil ook niet, niet, niet uh, statements gaan maken over corona of wat dan ook. Ik, bedoel, ik heb er mijn gedachten bij. Iedereen heeft een eigen gedachte erbij. Een eigen, eigen visie daarin. Um, respecteer nooit van elkaar. Dat is het enige wat ik het gewoon zeg. Uh, als iemand anders een, een prik wel wil, uh, goed doen. Als iemand een prik niet wil, een beetje laat het. Als je dan gaat, gaat kijken naar van alles. Je hebt natuurlijk voors en tegens. Uh, ja. Het is bizar. Het is echt bizar in de tijd waar, waarin we leven. Uh, het accepteren van elkaar, van mekaars keuzes. Dat zit er niet meer in. En iedere keer dan die beschuldigende vingertjes uh, daar naartoe. Dat vind ik dan wel weer jammer. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, we zullen er doorheen moeten. Door die zure appel. Komt goed. Mensen, komt goed. Ik vertrouw erop dat het uiteindelijk wel weer zijn vervolg gaat lopen. Maar dit wat we nu hebben, daar komen we niet meer vanaf. Dit, blijkt, dit, dit blijft. Dit blijft. De situatie die we nu hebben is vrijwel gelijk met vorig jaar. Vorig jaar na de zomer begon het allemaal weer op te trekken, toen kwamen we die mondkapjes, het werd alleen maar nog erger in de besmettings besmettingscijfers, toen gingen we lockdowns krijgen, ging alles weer dicht, kom we in het voorjaar, alles gaat weer open, ramen open, mensen komen weer buiten, het uh, mondkapje gaat vaak af omdat je eens buiten bent en dan uh, gaan de ziektekiemen weer uit je lichaam. ...ververkoudig worden om griep te krijgen, om, noem maar op, mogelijk corona te krijgen, omdat als weer doorgaat. Je zit niet meer in het hokje. Natuurlijk, die anderhalve meter is al niet meer te waarborgen. Um, zoals ik al zei, ik probeer natuurlijk ook zoveel mogelijk wel aan die regels te houden. De anderhalve meter, het is niet zo dat ik, dat ik helemaal niks daarmee doe. Ik probeer ook anderhalve meter aan te houden waar, het, waar ik denk dat het nodig is. Uh, met mijn werk probeer ik zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ik doe ook helemaal niet moeilijk over het wel of niet dragen van mondkapje. Ik doe het gewoon. Oké, okay. ja, door de tijd bij het zo, vergeet ik het soms wel eens. Maar goed, eh, dan is het even een mondkapje op en dan eh, gewoon eh, zonder mok en morren. Klaar, doe ik ook helemaal niet moeilijk over. Maar, ja, het is wel een, een, ja, een 1 op 1. Dus het is gewoon, hij is gewoon, gewoon gekopieerd van vorig jaar, ja, dit wat we nu hebben. Maar, daar zei ik wel bij, hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Ik weet het niet. Laat het me niet meer vallen. Ik ga erover stoppen. Ik zou in ieder geval zeggen: van blauw duimpje omhoog als je dit toch nog leuk vindt. Ondanks dan dat we toch een klein beetje een, een corona-dingetje aan het bespreken zijn. Um, en dan graag abonneren op de kanaal. We zie je de volgende week weer terug. Zonder morgen praten. Hij is wel leuk. Dat ik hem misschien niet helemaal leuk breng, soms. Oké, okay. serieus. Kan ook wel eens een keer goed zijn. Maar goed, hey. Volgende keer weer. Blag duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Helemaal top. Ik zeg, tjoe.